En ik werk bij Bugaboo en zodoende ben ik bij Global Designathon terecht gekomen. Want Bugaboo is een van de partners dit jaar van Designathon. Heel leuk om te zien hoe de kinderen ermee bezig zijn. Maar ook dat het geleid wordt door de hele design thinking. Dus dat ze wel de stappen doornemen. Dat ze daar ook echt over nadenken. En ook genoeg ervan af weten eigenlijk om daarmee bezig te gaan om oplossingen voor te verzinnen. Dus ze moeten eerst de vragen beantwoorden en dan komt van alles uit. En dan schetsen. En dan denk je, nou, ik ben heel erg benieuwd wat voor een prototype hieruit gaat komen. En dan toch aan het einde van de dag staat er echt, nou, gigantische bouwwerken. Wat ze zelf hebben gemaakt. Problemen oplossen, of tenminste, dat is in verschillende richtingen denken. En dat kan natuurlijk ook weer uh, inspiratie geven. Want anders doet iedereen hetzelfde. En als je creatief gaat nadenken en andere dingen gaat voorzien, dan kun je wat afslagen maken en weer... Uh, een andere weg inslaan en letterlijk ergens anders uitkomen. Wat, uh, waar misschien de zon schijnt in plaats van waar het regent. He, dus dat, uh, ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om dat uh, te stimuleren.